Morgen uh, Kana, fijn uh, dat je er bent. Um, ik heb contact met je opgenomen omdat PFI dit jaar formeel 15 jaar be, uh, bestaat. Uh, PFI is opgericht op 8 november 2005, om precies te zijn. Maar de PFI bestaat natuurlijk al vele jaren langer. Kun je ja. misschien iets, iets vertellen over hoe dat in het uh, begin ging en hoe dit zo ont, uh, ontstaan is? Ja, nou met, uh, ja, ik vind het heel erg leuk om uh, hier te zitten om, om uh, over mijn betrokkenheid met uh, eigenlijk in het begin Pagan Federation natuurlijk. Uh, en dat stukje gezien is gaat terug naar de jaren tachtig. Um, eigenlijk is PFI natuurlijk geboren uit, uh, uit Pagan Federation. En um, veel van mijn vrienden in Engeland waren ook. Um, Verbonden met uh, Pagan Federation en die is eigenlijk volgend jaar, die bestaat wel 50 jaar. Mijn betrokkenheid met uh, Pagan Federation kwam eigenlijk um, tot uiting toen ik in um, 1997 uh, werd gevraagd of er we werd een, een voorstel gedaan: want het zou leuk zijn als we overseas. Er um, was al een uh, uh, penpaal connectie met overseas mm -hmm. uh, leden van Pagan Federation. En we hadden al enkele mensen die, die bijvoorbeeld Pagan Dawn um, waren geabonneerd. Maar we zijn eigenlijk net op dat moment, was het begin van internet. Ah. Dus we zaten een beetje te bakkeleien van hoe zou het zijn om, om gewoon die overseas uh, members, meer betrokken te zijn, enzovoorts, enzovoorts. Dus we zaten een beetje te brainstormen. Ineens werd gewoon gezegd van, nou, iemand uit, dat uh, is Tony Kemp, die zei van, ja, maar hoe uh, zouden jullie iets in Nederland kunnen doen? Op dat moment uh, zat ik heel erg uh, goed bevriend met uh, Lady Barra. En dan uh, zaten we te kijken van, ja, zullen we dat gewoon doen? En zo so is PFI Nederland eigenlijk ontstaan. Uh, mm -hmm. Wij zouden contact uh, onderhouden met alle uh, mensen die in Nederland uh, Pegendon zou krijgen. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk zoals het uh, begonnen is. En yeah. um, dat was inderdaad in uh, 1997. Natuurlijk, op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor, uh, om mee te doen um, in de council. En we hadden op dat moment een jaarlijkse conferentie in, in Croydon, het vele Halls. En het was heel leuk om aanwezig te zijn bij de council meetings. En daar bij het van, van hoe, hoe kan je inderdaad, wat is de bedoeling van de federation? Maar ook hoe gaat het inderdaad met de mensen, weet je wel, on the continent? <laughs> dat is altijd ja, ja, ja. On, on the continent. <laughs> Zo hebben we uiteindelijk gekeken, ook inderdaad, de ontwikkeling van internet. En dat is één ding voor, voor PFI, uh, dat heel erg belangrijk is. Dat wij, eigenlijk vanaf het begin veel contacten, veel van onze uh, activiteiten hebben ontwikkeld via, um, via internet. Op een gegeven moment, wij hadden um, het gevoel ook alles buiten in de UK konden wij bedienen, Ja. Yeah. maar het was, het was echt van is, is Pagan Federation ook bereid om verder te kijken in de UK? Dus dat is een, een beetje niet echt een strijd, maar het wordt niet vergeten, het paganisme, natuurlijk is een, en of neopaganisme, is, is mm -hmm. gewoon uh, erg uh, in de lift, zo te zeggen, yeah. en, en ook wereldwijd. Er waren ook mensen, trouwens binnen de Paying Federation, die, die zagen ook ook. de hele Paying Federation moest meer internationaal worden. Dus er waren mensen die zeiden van eigenlijk moeten we Paying Federation international, ons international gaan noemen. Maar daar waren gewoon, mensen waren gewoon in Engeland absoluut niet aan toe. Dus op een gegeven moment ja. gingen wij steeds meer bedenken van, van hoe, hoe zit het nou eigenlijk. En op een ja. gegeven moment, dus altijd, wij waren de grootste, of aantal, de grootste district geworden. Niet alleen geografisch, want we hadden alles behalve <laughs> de UK, maar ook een ja, aantal, aantal mensen. Uh, ah. Waar wij voelden van: van dit is, en, er waren ook meer mensen in, in, in Europa, die hadden last van het, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar, uh, onderdeel te maken uit een Britse organisatie. Dus wij zaten ja. te denken: op een gegeven moment hebben we leid, uh, Lady Bar en ik gewoon een, een lumineus idee gehad van: laat onze stichting. Dat is gewoon echt, echt officieel, en dan hebben we iets meer, een, in ieder geval een Europees basis, uh, maar we waren niet echt verbonden aan een bepaalde land of een bepaalde organisatie. Dus dat was voor ons een hele ja. belangrijke uh, um, move. En zodoende zijn we inderdaad in 2005, uh, zijn we bij de notaris gaan kloppen. We hebben gewoon het statuut uh, gewoon van wat willen we eigenlijk? En uiteindelijk, inderdaad, we zijn uh, officieel uh, uh, uh, opgericht in november 2005. Dus inderdaad, net wat je zeggen, we, we zijn actief sinds 1997. Uh, maar um, vanaf 2005 zijn we echt als een legal entity bezig als uh, stichting. En dan vragen mensen vragen van hoe, hoe zit dat nou eigenlijk met um, de verschillende PFI's? Want we hebben natuurlijk. Uh, PFI Nederland, PFI, um, op dat moment hadden we ook PFI Germany, um, mm -hmm. Portugal, enzovoorts, enzovoort. Dat is so, heel belangrijk om te zeggen van daarom is het de consensual um, aspect heel erg belangrijk. Dus de yeah. PFIs uh, buiten. Dus als een soort netwerk voor ja, landelijke PFI's. Precies. En als mensen vragen zijn de, de uh, uh, individuele PFIs, eigenlijk working groups van de foundation. En dan kunnen ze ook zien van, oh ja, we zitten wel, uh, we zijn, um, we hebben uh, uh, uh, wel, we zijn echt een legal entity. En dat is heel belangrijk, want we kunnen inderdaad, wat we laatst hebben ook gezien, we kunnen ons inschrijven bij de Transparency Register. En er zijn allerlei aspecten van, een PFI, waar je zegt, dat zijn bepaalde rechten die we hebben en mm -hmm. we, we, dat, daar kunnen we ook gebruik van maken. Want dat is een, een, ja. een, een boodschap eigenlijk voor de hele PFI. Als we zeggen van, we hebben um, problemen om, uh, of we hebben uh, last in bepaalde landen, dan kunnen we altijd terugvallen op, we hebben bepaalde rechten, ook in, in Europa heb je bepaalde rechten. En yeah, yeah. uh, dat is een heel belangrijk aspect voor dus, uh, heel veel mensen die bezig zijn met PFA, Dat is ook een deel van ons werk natuurlijk, dat wij proberen yeah. uh, mensen te helpen. Daarom is onze mission statement natuurlijk, uh, te defend de rights of pagans en ook heerens natuurlijk. En yeah. ook als mensen ons vragen van uh, bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe, hoe is het um, ja, een beetje geschiedenis? Of um, hoe zit het met de rechten van de vrouwen? Of uh, zijn jullie. Uh, what is gender equality? Uh, wat betekent dat voor jullie? En dat zijn bepaalde mm -hmm. vraagstukken die we inderdaad kunnen stellen. Uh, in, een, in een grote groep. In, in, bij onze bijeenkomsten natuurlijk. We kunnen bepaalde aspecten. Uh, wat we ook proberen te doen, inderdaad. Met onze. Nou, tegenwoordig online bijeenkomsten. Is ook aan te zeggen. Hoe werkt uh, PFI? Wat heb je ja. daaraan? Wat heb je daaraan? Niet alleen informatie uh, delen en, en, en uh, of, uh, uh, uh, inderdaad um, aan elkaar de networking faciliteiten natuurlijk, maar ook, uh, we kunnen daadwerkelijk ook um, op het uh, ja, legal level, als op het mensenrechtenvlak. Ja, doen. Daar, daar kunnen we ook natuurlijk veel um, kunnen betekenen. Mm -hmm. Vaak wat we zeggen over, en dat kan ook heel discreet zijn als mensen uh, zeggen, van, nou, ik heb wel een probleem. Bijvoorbeeld, uh, ik ben mijn baan verloren omdat ik werd als, als, als uh, heinen of als uh, heks uitgeroepen. Mm -hmm. Dat kunnen we ook zeggen, van, nou, wat, zijn, wat zijn daar inderdaad um, Europees gezien, ook, ook wat zijn de rechten van de mensen en bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, ja. uh, uh, dat soort zaken. Ja. ja. Um, ik wil even terug, want je had het in het begin over de jaarlijkse conferentie. Is, is dat de jaarlijkse conferentie van de Peking Federation of had uh, PFI zelf ook dat soort internationale bij, bijeenkomsten? Is de eerste uh, bijeenkomst was 2001, dat um, mm -hmm. was inderdaad in, in Lunteren. Ja, in, in die tijd was het inderdaad nogmaals niet zoveel informatie op internet en internet was nog... Um, Dat was acht... nog jong toen. Inderdaad. Um, we hadden al actieve mensen in um, Duitsland, Portugal, Zweden. En de, de, de jaarlijkse conferenties toen waren echt een, een tweedaagse happening. Wauw. Wow. <laughs> Omdat we op de vrijdagavond... Uh, we probeerden een, een soort, ook, uh, a, a, a soort council meeting te houden. en yeah. uh, ook dat mensen zouden kunnen komen, uh, or, um, um, meet and greet, uh, meet the speakers. Dus dat was en uh, op de vrijdagavond hadden we een bijeenkomst uh, voor, voor echt PFI members. En ze mm -hmm. konden inderdaad uh, kennis maken met uh, sprekers, ook helpen met het opbouwen van. Uh, van van um, podium en dat soort zaken, dus echt bij betrokken zijn. En uh, Ondertussen hadden we ook alle national coordinators die kwamen, inderdaad uit Portugal of uh, Duitsland of waar dan ook. Hadden we gewoon op die avond ook uh, on, onze eigen council meeting. Ja, en dat was uh, we probeerden natuurlijk best wel veel van Paying Federation uh, over te nemen qua organisatie. Mm -hmm. Maar het was heel duidelijk dat het PFI een hele andere koers ging uitstippelen. Yeah. Uh, juist omdat we inderdaad veel met internet en veel contacten onderhielden. Van, van, van. We hadden al ook, um, was het PFI-chat? Zoiets. We, de, um, we hadden op dat moment een in-house magazine, dat was toen uh, uh, Europa laatst is dat mm -hmm. inderdaad ook Peking World genoemd, maar dat was ook yeah. van uh, ja um, informatie kunnen verspreiden en, en natuurlijk ook uh, rapportages verslag van van wat er op, op onze conferenties gebeurde. Dat was echt uh, yeah. heel veel. Lady Bar heeft natuurlijk ontzettend veel werk aan met de organisatie. Zij probeerde ook verschillende uh, een soort Engelstalige stroom en een Nederlandstalige stroom, en, en het was echt uh, op, op een dag hadden ze iets van 22 workshops. <laughs> <Excuse> <laughs> en dan, het was echt een komen en gaan van, van uh, nou, we waren echt ontzettend leuk. We hebben dat enkele jaren kunnen doen, en langzamerhand ben ik ook natuurlijk bezig. Van zijn er mensen die die wilden uh, een PFI in, in bepaalde landen uh, mm -hmm. starten? Uh, inmiddels was um, PFI Germany, um, die waren echt aan toe om een eigen, um, ja, legal structure uh, te wijzigen. Uiteindelijk yes. is het um, PFI Deutschland geworden en zijn ook mm -hmm. uh, verein, En EW. Maar op een gegeven moment hadden we ook kijken van, hoe zit de, hoe zit de relatie tussen uh, PFI en, en, en Pay Federation. Dus uiteindelijk um, mm -hmm coming back to uh, to, to mama. <laughs> we <laughs> hadden het ook, onder, onder, onder hun statuten ook, hebben we ook kunnen regelen dat alles internationaal mm -hmm. werd gewoon uh, georganiseerd door PFI. Dat is ook in hun statuten trouwens, dat is inderdaad ook opgenomen. En, okay. um, yeah. Dus we konden al, al ons um, omschrijven als affiliated organization of... Uh, Paying Federation. Mm -hmm. Dus um, toen PFI Deutschland uh, actief werd, zijn ze ook om dus gewoon onze logo's konden gebruiken, om de naam kunnen gebruiken, et cetera, waren yeah. ook inderdaad officieel dan uh, Affiliated Organization of uh, ja, Paying, Paying Federation. Yeah. Dus yeah. dat is ook een hele andere wijziging van, van hoe, hoe, uh, hoe kan je inderdaad als, als functioneren. Uh, mm -hmm. Maar het blijft nog steeds van, wij proberen wat ja, aan de wensen van mensen te voldoen. Wat ik zeg altijd is, uh, pagans, heathens, waar, waar je ook bent, mm -hmm. buiten uh, de UK uiteraard, kun je bij ons terecht van, van, kunnen we daar iets doen? Bepaalde landen, yeah. ik moet erbij zeggen, um, waar het haast al mogelijk om een PFI op te starten. Ik noem het bijvoorbeeld uh, PFI Iran. <laughs> We hebben wel contacten in Iran, maar yeah. ik denk aan China is ook moeilijk. Um, andere landen, oh. je, je moet gewoon een beetje uitkijken. We hebben natuurlijk ook uh, uh, onze uh, bekende uh, bezoek aan, um, cultureel bezoek aan Lagina uh, in 2005 gehad. In our mm -hmm. turkey. Maar de laatste jaren is dat ook moeilijker geworden. Dus een heleboel mensen hebben gewoon uh, veel meer onzichtbaar moeten zijn. En dat, ja. is, dat is inderdaad best wel lastig. Uh, aan de ja, ene ja. kant wil je wel bereikbaar zijn. Maar aan de andere kant moet je wel realiseren. Je kan niet overal roepen van ik ben heks, ik ben pagan, ik ben heiden. Dus dat zijn ja. allerlei dingen waar je van wat is veranderd. Wij, onze doel onze uh, uh, doelstelling is anti-defamation werk en zo, so, uh, dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. Toen ik um, bijvoorbeeld, um, ik doe natuurlijk mee aan uh, interreligieuze uh, dialoog en alles en nog wat. Toen ik in mm -hmm. um, uh, Parliament of World Religions uh, in Toronto in 2018 ben ik natuurlijk wel als uh, representative voor PFI. Mm -hmm. um, daar had ook, uh, ik heb een hele map meegenomen van allerlei informatie uh, over wat wij doen, enzovoorts, enzovoort. Er was een hele pagan um, uh, um, hospitality suite, daar ben, ik aan, uh, daar ben ik ook aangesloten, enzovoorts, enzovoorts. En daar probeer yeah. ik ook, bijvoorbeeld ook bij URI, daar ben ik ook natuurlijk verbonden, probeer ik inderdaad ook... Uh, bijvoorbeeld de uh, plight of the eight cities enzovoorts so so enzovoorts, maar het is zo moeilijk. Het is echt zo mm -hmm. ontzettend moeilijk. Maar we doen ook uh, lobbying in, um, in, um, in, in Brussel. Ik ben mm -hmm. ook aangesloten bij... Uh, um, op uh, Europees niveau. Ja, op, op groepen waar we als, als PFI ook lid zijn. was uh, mm -hmm. dus met name uh, bijvoorbeeld... Uh, I know dat is de um, uh, European Network for Religion and Belief. Mm -hmm. En daar zie ik ook inderdaad dat we wel, wel iets kunnen betekenen van onze inbreng. En wat merken we? Bijvoorbeeld, hoe worden pagans, hoe worden hedenen um, behandeld in Europa? Uh, bijvoorbeeld, neem, neem bijvoorbeeld het, het, het, het dragen van, van um, uh, bepaalde insignia op straat. Uh, Dat ook, ligt ook, ook hier in Nederland soms heel erg moeilijk. Ja, yeah, precies. Mm -hmm. Wat ook gebeurd was, het uh, verleden jaar hebben we een uh, um, uh, summit voor uh, Freedom of Religion and Belief. En daar ben ik mm -hmm. inderdaad ook als uh, PFI-rep, uh, maar ook als URI-rep, ben ik daar ook uh, echt, het was echt uh, leuk om mee te maken. Dan gingen we naar het Europees um, parlement. Hij staat gewoon in een hele grote kring met al die oordoppen op, natuurlijk, voor translation ja. en alles en al wat. En ik heb wel mijn zegje kunnen doen. En dat is, Kijk, dat is, is ook echt heel belangrijk om te weten, we hebben recht van spreken. Als je terugkijkt op de, nou ja, als ik het goed hoor, de afgelopen 23 jaar van PFI Nederland en PFI International. Um, wat is... Iets belangrijks dat daar veranderd uh, is. Omdat we functioneren ook inderdaad als vraagbak. Uh, mm -hmm. Het leuke is dat um, we zijn een van de weinige, als niet, ja, ik durf te zeggen dat we een van de in ieder geval de oudste pagan mm. even organisations ter wereld zijn, inmiddels. Actief ja. in heel veel landen. We zijn dat is iets wat wat kijk bijvoorbeeld in Amerika hebben uh, we ook natuurlijk uh, uh, de contacten ook met um, uh, pa pagan organizations in Amerika, the Covenants of the Goddess, um, uh, Circle Sanctuary of Circle um, yeah, Circle Sanctuary. Selena mm -hmm. Fox. Als we iets in Amerika willen doen, pagan organizations en alles en wat. Dan een uh, PFI uh, USA. Maar we gaan altijd bij Selina van, van um, wat gebeurt er allemaal? En uh, andersom, wil zij iets van internationaal weten, dan komt ze altijd bij mij aankloppen. Maar ik ben uitgenodigd voor, van, uh, door Selina om mee te doen aan een uh, panel over uh, international paganism. En dat is heel erg leuk en, en vanuit de, de, de uh, um, Parliament of World Religions uh, aanwezigheid in 2004 in Barcelona is um, PFI uh, Spain eigenlijk ge, ge, uh, voortgekomen. Want we hebben contacten natuurlijk met pagans in, in Barcelona. Um, mm -hmm. En dat is heel erg leuk want op een gegeven moment hebben we van, van nou we hebben contacten met Amerika um, al, al, al lang. Um, Um, maar dat is een wisselwerking die heeft ontzettend veel, ja, um, yeah, consequenties. Maar we, mensen weten ons te vinden. Yeah. En uh, wat we ook doen, uh, als er bijvoorbeeld um, rampen zijn. We, uh, we zijn ook van, uh, heel snel, we hadden PFI Philippines, uh, inmiddels was het opgericht. En er was een ramp in een uh, tyfoon en alles en alles. En we hebben gewoon gezegd van nou, we kunnen daar gewoon een actie uh, starten. Um, mm -hmm. Celine die heeft inderdaad ook gezegd van, uh, uh, hoe zit het daar, weet je wel, dus ze komt van, van ons ook van, hoe is het in de Philippines, deze um, en deze de, de, de, de actie, dus zij kon het ook verspreiden enzovoorts enzovoorts, dus dat is ook iets is waar ik nog steeds uh, heel erg uh, mee bezig uh, uh, ben. We dat hebben natuurlijk mooi. ook bepaalde acties, jaarlijks mm -hmm. hebben we uh, nou, mijn dank aan Frigga bijvoorbeeld. Ze zei ook van nou, we worden als PFI um, ook bepaalde acties kunnen voeren. En afgelopen yeah, jaar yeah. hebben we natuurlijk die uh, uh, Planting Tree um, actie. En dat is echt ontzettend leuk geworden. Um, mm -hmm. daar, daar krijg je ook uh, grassroots projects. En ik denk ook voor PFI is dat ook heel belangrijk. Dus ook contact te hebben met grassroots projects. En als ik zeg van uh, so, wat doe je als pagans? En dan hoeft het niet over de the theologische vraagstukken, over ja, yeah, as het true of, of, of, of druidisme, whatever. Say, nee, we kunnen zeggen, nee, wij zetten ons in voor de aarde. En dat is echt op dat niveau van, uh, zo cruciaal. Uh, mm -hmm. uh, en Ook uh, contacten met uh, uh, inheemse volkeren, nogmaals een stem zijn voor de mensen die hebben geen stem, enzovoort, enzovoort. En als je nou uh, kijkt naar de toekomst, zegt de volgende 15, 15, 20 jaar, <lacht> <lacht> uh, wat <lacht> nou, zou je, wat zou je graag willen be bereiken, hetzij in Nederland, hetzij internationaal, met de Ja, puurvang. Ja, want ik als persoon natuurlijk, ik hoop, ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren, dat mm -hmm. is altijd mijn persoonlijke... Uh, Doelstelling: Als er een doelstelling is um, dat, dat mensen worden ja. in ieder geval geïnspireerd door wat ik gedaan heb, uh, ja. maar dat geldt ook voor PFI. Um, ik, hoop, ik hoop dat andere um, pagan organisaties, maar ook um, de mensen die met, met dit soort um, uh, uh, levensstijl, levensbeschouwelijke uh, dat ze ook geïnspireerd worden. En wat wij hebben kunnen bewijzen is dat we hebben niet veel geld nodig. Je um, zou niet zeggen dat geld uh, niet handig is, maar wij kunnen, wij kunnen met heel weinig, want ik zeg eigenlijk, het meest kostbare uh, iets is onze tijd. Als wij onze tijd uh, kunnen geven een uurtje per week, whatever, alle momenten waar mensen kunnen actief bezig zijn en committed, echt met, met, met hart en ziel kunnen werken, dat is zo kostbaar. En daarom zeggen we van, zelfs als je denkt van nou, ik kan niet zoveel doen, ik heb niet zoveel tijd, je kan natuurlijk wel, um, ik zeg altijd van, kijk naar je rituelen. Denk je aan, aan andere mensen. Doe je magisch werk, kun je ook veel doen. Maar laat mm -hmm. ons ook weten. Uh, delen van verhalen. Dus op Facebook ook. Daar kun je ook heel veel dingen doen. We hebben ja. ook een forum. En inderdaad, wat we proberen ook met de community circle te doen. Dat, we, dat heb jij en Celine um, natuurlijk heel veel gedaan. En Frigga ook. Dat we gewoon de community circle. Dat we gewoon mensen laten zien dat je wel iets kan doen. Het vreemde is op dit moment, en zeker in de coronaperiode, de crisis, iedereen doet, van, we moeten allemaal van die online meetings hebben. En veel en, en, en van de indigenous people hebben van, uh, uh, uh, uh, uh, <laughs> wij werken zo, een Dreamtime noem het. En iedereen, oh, oh, <laughs> <laughs> maar, Daarom yeah. moet je soms zo lachen. Maar het is inderdaad zo, dat mensen worden weer bewust van, wij kunnen inderdaad op dat magisch niveau. Ontzettend veel dingen doen. Dus forever ja. magical. <laughs> <laughs> Dit lijkt me een fantastisch einde van het interview. <laughs> ja, ja, have a magical. <laughs> ontzettend bedankt.